Goedenavond, allemaal online en hier in de studiosetting in de Tinbergenzaal van de KNW. Want ja, beste mensen, wij zijn hier live met een kleine groep, maar wie weet, is de prelude voor de volgende keer en bent u er ook weer live bij. Mijn naam is Kitty Zelmans. Ik ben vanavond de gespreksleider en ook wel deelnemer. Um, ik uh, heb tot uh, juli vorig jaar uh, kunstgeschiedenis gegeven aan de Universiteit Leiden en uh, het is mij genoegen om vanavond dit gesprek te mogen leiden. Links van mij Maria Barnas, schrijver, beeldend kunstenaar, dichter, columnschrijver, wat niet meer. En naast haar Jelle Koopmans universitair hoofddocent, Romaanse talen aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is de eerste van uh, een serie van vier perspectieven, over, um, de, excuses. perspectieven um, over de vrijheid van kunsten en wetenschappen. En Het is een initiatief van het domein geesteswetenschappen van de KNAW en de Academie van Kunsten en wel in de personen van uh, Martin van Hees, de voorzitter van het domein Geesteswetenschappen, en Liesbeth Bik, de voorzitter van de, van de uh, Academie van Kunsten. Zij hebben uh, de handen ineengeslagen om deze vier avonden vorm te geven. En uh, de achterliggende gedachte is dat wetenschappers en kunstenaars. ja, allerlei overeenkomsten tonen. En één daarvan is onderzoek, het andere is nieuwsgierigheid. En dat onderzoek, daar zal iedereen het over eens zijn... dat is natuurlijk, uh, moet eigenlijk in opperste vrijheid kunnen geschieden en ook worden genoten. Maar wat betekent nu precies die vrijheid? Wij uh, hebben in onze voorbereidende uh, gesprekken daar natuurlijk over gehad. Het thema voor vanavond is schurende vrijheden... Het uh, noodzakelijk onderhoudswerk, schurende vrijheden in kunst en wetenschap. En al pratende kwamen wij eigenlijk bij ja vrijheid. Dat woord horen we tegenwoordig ontzettend vaak. Uh, gisteren nog op televisie natuurlijk, de reportages van de Rellen-in-, of Rellen, het, waren, het begon als een demonstratie, maar het werd al toch wel een rel in Brussel waarbij ook op die baniers weer stond, wij willen onze vrijheid terug. Maar wat wordt dan eigenlijk bedoeld met die vrijheid? Is dat absolute vrijheid? En, en wat is dat dan? He, betekent dat dat je met helemaal niemand rekening hoeft te houden? Um, uh, he, wat, wat brengt misschien beperkingen aan? Waar laten we ons eigenlijk door leiden... als we niet in termen van absolute vrijheid denken... maar meer in niet-absolute vrijheid? He, dan komen we al gauw uit bij politiek correct of bij kwalificaties als woke en dat wordt ook steeds meer eigenlijk een scheldwoord. Maar eigenlijk zit het probleem nog veel dieper, misschien wel in de haarvaten van onze huidige westerse maatschappij. Wij willen vanuit de kunsten, de wetenschappen, maar ook het onderwijs hierbij stil gaan staan. En... Um, wij kwamen al pratende al snel op de volgende stelling. Nog de wereld van de wetenschap, nog die van de kunst is vrij. De, het programma van vanavond zal als volgt gaan. Ik heb zelf eerst nog een korte inleiding om de, het, het, het frame te zetten, om een, een, de context te scheppen. Dan vervolgens zal Maria Barnas... Iets voordragen, iets performen, kan ik misschien beter zeggen. En vervolgens Jelle Koopmans. Ondertussen kunt u vragen stellen via de chat. En die vragen worden allemaal opgeslagen en bij elkaar gebracht door Annelies ten Haven. U ziet haar niet, maar ik wel. Zij zit daar en of, u ziet haar nu wel. En zij zal mij dan uh, een seintje geven als er vragen binnen zijn. En dan kunt, uh, de, kunnen we met elkaar in, in dialoog. Want dat is natuurlijk de bedoeling. We hopen op een mooie interactieve avond. Um, voordat ik de sprekers het woord ga geven... Um, Wij hebben afgesproken dat ik een kort fragment voorlees uit mijn afscheidsrede, En die heb ik af, uh, uitgesproken afgelopen 25 oktober aan de Universiteit Leiden. En uh, aan het einde van mijn lezing stelde ik de vraag waarheen met de universiteit. Omdat ik mij zorgen maak over de huidige koers van het universitaire bestel. Dus ik deed een oproep. Ik wil oproepen tot een dekolonisatie van het neoliberale marktdenken binnen het Nederlandse universitaire bestel en het hbo en de politiek ter verantwoording roepen. Willen wij onze kennis blijven koesteren en laten gedijen, ons wetend blijven verdiepen, een toonaangevend kennisland blijven, dan moet er geld bij. Want met toenemende studentenaantallen en een niet meegroeiend budget gaat het helemaal mis. Ik hoor jonge veertigers wanhopig zeggen dat ze dit niet volhouden tot hun pensioen. De werkdruk is onverantwoord hoog. We moeten af van de gekte van de groei. Maar met geld alleen zijn we er niet. Minstens zo belangrijk is een herbezinning op de rol en functie van de universiteit. Wij zijn gekoloniseerd door het managementdenken. Met rekenmodellen en business cases, outputfinanciering, prestatieafspraken en targets... Deze geïnstitutionaliseerde top-down bureaucratie helpt elk talent om zeep. Ik wil niet, zei ik toen, met negatieve gevoelens de universiteit verlaten... waar ik met hart en ziel heb gewerkt en waar ik met evenveel passie in geloof. Maar oproepen tot het ontmantelen van dit doorgeslagen systeem... en weer de universitas centraal zetten. De urgentie, maar ook de schoonheid om met z'n allen studenten, promovendi, docenten, ondersteunende staf, de wereld te doorgronden en perspectieven te ontwikkelen voor een leefbare wereld voor allen, mens en niet-mens. Dit is niet alleen belangrijk voor het WO, maar ook maar voor de hele maatschappij, voor ons democratisch bestel. Met het rendementsdenken kunnen we de complexe globale problemen niet het hoofd bieden, Integendeel, zo zegt ook Martha Nussbaum in Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Het brengt de democratie in gevaar. Floris Cohen ziet de geesteswetenschappen als kloppend hart van de universiteit, de inspirerende krachtcentrales van het maatschappelijk debat op basis van feiten en zakelijke argumenten. Want wetenschap is niet ook maar een mening. ...maar is gestoeld op onderzoek en debat van een gemeenschap van kritische, creatieve denkers... ...op een plek waar onderzoek en bevraging niet aflatend het onderwijs voedt en vice versa. Het fundamentele onderzoek van de geesteswetenschappen is bij uitstek van belang... ...omdat zij vragen stellen over de aard van het mens zijn. ...in veranderende omstandigheden, niet de kwantitatieve, maar kwalitatieve duiding van data... Zoals Bas Heijnen in een van zijn mooie opiniestukken schrijft, ik citeer, objecten, kunstwerken of gebouwen zeggen niets. Niet als je er niks van weet, niet als je er niet in verdiept, niet als je niet geschiedenis en context weet. Het zijn wij zelf die het verhaal vertellen over die objecten. Wij geven ze betekenis, wij houden ze tegen het licht, onderzoeken ze, koesteren ze en brengen ze in verband met andere verhalen. De disciplines die zich met een, dat verhaal bezighouden, hebben een naam. De geesteswetenschappen. Einde citaat. De geesteswetenschappen vormen metaperspectieven om de wereld te begrijpen... en de kunsten laten ons nog eens oneindig veel meer mogelijkheden zien... om de wereld anders te denken en vorm te geven. En Ik ga nu besluiten en hier ligt onze maatschappelijke uitdaging van nu... In het vatten en percipiëren van andere werelden, gewoontes en betekenissen... zijn de geesteswetenschappen gepokt en gemazeld. En daarom moeten wij, kunstenaars in kluis, overal aan tafel zitten... en ons overal mee bemoeien, overal infiltreren. En daarom zijn er ook altijd en overal mensen nodig... die het geesteswetenschappelijke en artistieke denken en ontwerpen... hoe weerspannig ook, kunnen borgen. En u zult onmiddellijk merken dat uh, iemand als Maria Barnas dat kan. En ik geef nu graag het woord aan Maria, Marieke. Dankjewel Kitty. Ik um, ben heel blij met de, de heldere blik uh, van Kitty die als een vogelvlucht uh, over de gebieden van de kunst en wetenschap is gegaan. Het uh, maakt het voor mij mogelijk om in te zoomen op een heel vreemd verschijnsel, namelijk... Een situatie waar, uh, denk iedereen zich wel in heeft bevonden de afgelopen tijd. Op het moment dat je je gegevens en antwoorden moet gaan invullen. als je wil aanmelden voor een coronatest. Ik heb andere klachten. Staat u open voor nieuwe indrukken? Maakt u een afspraak omdat u ernaar verlangt op andere gedachten te worden gebracht? Heeft u een auto? Of kunt u meerijden met een huisgenoot naar het theater? Kunt u een auto lenen om naar de literaire avond te komen? Welke klachten heeft u? U kunt meerdere antwoorden kiezen. Uw klachten tellen ook mee als ze nog niet zo erg zijn. Ik heb andere klachten. Zorgen om deze maatschappij, die een samenleving zou moeten zijn, maar een onderneming is geworden. Vrees dat het woord maatschappij hier aan heeft bijgedragen. Zorgen om geld, angst bij te dragen aan het in stand houden van deze maatschappij, angst voor de belastingdienst, eenzaamheid, ronddraaien in eigen gedachten, angst voor het einde van de vrije kunst, plotseling minder zien, plotseling minder horen, er plotseling minder zijn. Sinds wanneer heeft u deze klachten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dat weet ik niet precies, maar... Sinds Halbe Zijlstra, sinds ik bij subsidieaanvragen moet invullen, wat ik ga maken, voordat ik weet wat ik ga maken. En daar beeldmateriaal bij aanleveren, waar het getoond wordt, wie mijn publiek is, sinds mijn publiek me achtervolgt en s'nachts aan mijn voeten staat. Wat heb je gedaan? Vraagt het publiek. Het is ongeduldig, wil nu eindelijk eens wat zien. Wat is de evenementswaarde? En wat levert het op? Sinds ik het woord experiment in aanvragen meid, sinds ik in bullet points over mijn werk moet kunnen vertellen, sinds jonge schrijvers me vragen blurps te schrijven, sinds ik heb opgezocht wat blurps zijn. Is dat alles? Maakt u een afspraak omdat, die, omdat u thuis niet goed wordt van uzelf? Wie bent u nou helemaal? Wie, zegt u? Vul hier uw BSN-nummer in of de eerste vier tekens van uw code. Bent u de afgelopen twee weken in het buitenland geweest? Zucht. Waar heeft u de afgelopen twee weken gewerkt? Ander beroep. Heeft u gewerkt in het onderwijs of in de kinderopvang? Anders. Anders, namelijk op de kunstacademie. Hoe gaat het met de studenten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ze zijn eenzaam. Huilen snel, weten niet of ze nog kunstenaar willen worden, willen geen kinderen, ze hebben andere klachten. Bent u snel enthousiast over kunst? Als dit zo is, dan stellen we een paar extra vragen. Hoe vaak overkomt het u dat u iemand anders wilt vertellen over een kunstwerk, wat u heeft gezien? Wanneer heeft u dat voor het laatst gedaan? Wie denkt u hiermee te bereiken? Onderbouw uw motivatie in maximaal 200 woorden. Is het kunstwerk geschikt voor een breder publiek? Op welke media gaat u uw bevindingen delen? Wat is de tijdsplanning? Weet u het zeker? Lever de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting bij? Mogen wij de uitslag bekendmaken? Ja, nee, laat me met rust. Bedankt. Dankjewel, je Marieke. Dan uh, gaan we nu gelijk over naar Jelle... Jelle, mag ik jou het woord geven? Dank je, Kitty. Ja, um, zoals Kitty zei in haar inleiding... als het gaat over vrijheid, krijgt dat al gauw bepaalde proporties... en praten we al gauw in absolute termen. We praten in termen van de vrijheid die wij op 5 mei vieren. Wij praten in termen van de vrijheid zoals de Franse revolutie... die hoog in het vaandel heeft gezet. En wij praten in termen van vrijheid... Zoals die bijvoorbeeld gestalte krijgt in de verzetspoëzie um, in veel Europese landen. Overigens, wat die vrijheid betreft en die waarde van de Franse revolutie, zoals een Frans intellectueel niet zo lang geleden zei, die vrijheid en die gelijkheid moeten we inderdaad ons zorgen over blijven maken. Maar misschien is de broederschap wel een van de grootste problemen van de huidige samenleving. Ik meld het maar. Volgens Multatuli is die vrijheid een begrip van een vaste inhoud. kenbaar voor ieder verlicht en rechtschapen gemoed. Ik laat het verder aan de luisteraars over om te bepalen wat een verlicht en rechtschapen gemoed is. Maar het idee is toch dat er een soort absolute norm is. En vanavond hebben we het over schurende vrijheden, namelijk wanneer die vrijheid in het gedrang komt, maar eigenlijk vooral wanneer de ene vrijheid in tegenspraak is met de andere vrijheid. Dat is eigenlijk wat Bertrand Russell destijds zo mooi verwoord heeft toen hij zei dat de jager en het konijn niet hetzelfde begrip van vrijheid hanteren. Dezelfde Russell schreef in... 1922, dat is een eeuw geleden en deze is voor Geert-Jan van Vught, die hem nog eventjes gemist had in zijn evocatie van wat er allemaal gebeurde in 1922. In 1922 schreef Bertrand Russell zijn uh, Freedom of Speech and Political Propaganda. Een zeer interessante tekst, een zeer interessante tekst in de biografie van Russell, maar eigenlijk ook nu nog steeds een interessante tekst, omdat een van de meest... Verrassende dingen die na honderd jaar uit die tekst blijkt, is dat eigenlijk de vrijheid op de plekken waar je vermoedt dat die gegarandeerd zou zijn, misschien wel op een heel andere manier gecompromitteerd wordt dan je zou denken. Uitgerekend de universiteiten van Oxford en Cambridge als vrijhavens, als plekken die toch geïsoleerd van de waan van de dag zich bezighouden met de wetenschap, zijn kennelijk plekken waar in die tijd ook grote moeilijkheden waren met de vrijheid. Vrijheid in het geding, ook waar je het niet verwacht. Wat dat betreft denk ik ook erg aan C.P. Snow. En nu is niet aan zijn lezing de Two Cultures die iedereen te pas en te onpas citeert, meestal zonder erbij te vertellen dat hij later de Two Cultures Revisited heeft geschreven, ik denk eerder aan zijn romancyclus Strangers and Brothers, die hij tussen 1940 en 1970 publiceerde. Die ons een inkijk geven in de praktijk van het universitaire leven in Engeland. Met alles wat daarbij komt kijken, namelijk de verkiezing van een nieuwe master, denk aan hoe tegenwoordig decanen benoemd worden. Met een, kwestie, een lastige kwestie die een hele roman beslaat rond wetenschappelijke integriteit. Het is een interessante spiegel, misschien wel omdat het allemaal lang geleden aan een universiteit, ver hier vandaan, niet in Nederland was. En dat maakt het des te interessanter. Als we nu in Nederland kijken naar wat die vrijheid inhoudt en waar die vrijheid schuurt en waar die vrijheid soms pijn doet, dan zijn er eigenlijk twee plekken die benoemd dienen te worden. En ik denk in de eerste plaats aan het onderwijs. Ik zal later ook wat zeggen over het onderzoek en het universitair onderwijs. Maar het onderwijs gaat me aan mijn hart. En laten we niet vergeten dat in absolute zin misschien er vrijheid van onderwijs bestaat in Nederland. Maar als je vraagt aan de leraren Duits en de leraren Frans en de leraren Nederlands in Nederland. In hoeverre zij de vrijheid hebben om op een naar hun idee zinnige wijze invulling te geven aan de taak die we bij hun belegd hebben, dan zullen ze waarschijnlijk antwoorden dat dat maar zeer met mate het geval is. Want er moet voldaan worden aan lesplannen. Uh, de methodes die op de markt zijn, zijn niet altijd even geschikt. De slagingspercentages zijn heel erg belangrijk, dus je moet wel zorgen dat dat op orde komt. En dan is er ook natuurlijk de jaarlijks terugkerende uh, wederkeer van de CITO-toets. En het doet me altijd veel genoeg, omdat mijn vakgebied het Frans is, om te lezen wat de CITO-toets Frans dit jaar weer allemaal losmaakt bij de docenten Frans die erachter komen dat in de eerste plaats er rare dingen in die toets staan, maar zich meer en meer afvragen. Maar wat toetst die Toets nu in vredesnaam. Hoe objectief, zuiver en precies en die toets ook is. Dus de vrijheid van onderwijs wordt niet zo gevoeld door de mensen die het onderwijs geven. Ik denk dat dat een probleem is. Ik denk dat dat ook een probleem is voor het lerarenkorps in Nederland. En voor de aantrekkelijkheid van het onderwijs voor de leraren. En daar wil ik het nog niet eens hebben over, want daar zijn eerder bijeenkomsten overgeorganiseerd hier binnen de Koninklijke Karteven van Wetenschappen, de kwestie van de W van VWO. In plannen voor het VWO wordt altijd gedaan alsof dit een afgesloten curriculum is, terwijl de naam zegt het al, het is een voorbereiding op iets anders, namelijk het wetenschappelijk onderwijs. Als we dan kijken naar de universiteiten, de plek waar onderwijs en onderzoek in elkaar overvloeien, waar de grenzen minder duidelijk zijn, waar het college een plek is waar ook dingen gebeuren, waar ook kennis ontstaat in plaats van alleen maar wordt overgedragen, dan zijn er een aantal dingen die geconstateerd moeten worden. In de eerste plaats is het zinnig te bedenken dat de overheid misschien wel meer dan ooit in de geschiedenis aanwezig is op de werkvloer van de universiteiten. Daarbij denk ik aan Thorbecke. Het is altijd goed Thorbecke altijd goed te citeren, maar uh, voor diegenen die echt geïnteresseerd zijn, vergeet niet ook te lezen wat Multatuli over Thorbecke te zeggen heeft. Dat is ook machtig interessant. Op het moment dat Torbekke geconfronteerd wordt met het probleem of eigenlijk met de vraag waarom in de troonrede niks gezegd wordt over de letterende kunsten en de wetenschappen, antwoordt Torbekke, ik zal niet zeggen dat ik er geen belang in stel, een groot deel van mijn leven was daaraan gewijd, maar het is geen zaak van de regering, de regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst. Terug te vinden, Handelingen Tweede Kamer, 1862-1863 op pagina 36. Dit citaat wordt vaak naar voren geschoven als het gaat over het debat over de kunsten. Namelijk, de regering moet ervoor zorgen en zich niet met de inhoud bemoeien. Het is opmerkelijk dat als het gaat om de politiek op het gebied van hoger onderwijs en van onderzoek, dit citaat van Thorbecke eigenlijk ...nooit naar voren gehaald wordt. Integendeel, het lijkt alsof de regering... ...meer en meer oordelaar van wetenschap aan het worden is. En dat creëert allerlei problemen. Dat creëert problemen bijvoorbeeld als je jonge onderzoekers spreekt... ...die tijdelijke contracten hebben... ...die hopen ooit eens ergens een positie als universitair docent te kunnen krijgen... ...die niet kunnen volgen in feite wat ze willen doen. Die bijvoorbeeld zeggen van... Ja, wat ik eigenlijk wil, is de grootste specialist op de cinema van Truffaut worden. Maar als ik een baan wil hebben, dan zal ik toch iets met decoloniale dingen moeten doen. Of iets met gendertheorie, want met Truffaut kan ik er verder niet komen. Een soort strategische keuze die absoluut niet inhoudelijk zijn, maar die bepaald worden door externe factoren. En welke externe factoren zijn dat dan? Externe factoren zijn bijvoorbeeld het inverdienvermogen geworden. De mate waarin men om te slagen aan een universiteit, ja, om een baan te krijgen aan de universiteit, moet bewijzen dat men in staat is het geld dat daarvoor nodig is, ergens anders vandaan te halen dan bij die universiteit. De subsidies en het inverdienvermogen. Ook een curieus soort rendementsdenken. Kitty zei er al het een en ander over. Het, het, het, het haalt bij mij allerlei herinneringen op. aan toen ik geschiedenislessen kreeg op de middelbare school. Wij leerden namelijk dat de economie van de Sovjet-Unie niet kon functioneren. omdat die sukkels werkten met vijfjarenplannen. Wij leerden ook dat de slechtst denkelijke uitwas van het kapitalisme. was het betalen van stukloon. Het lijkt erop alsof binnen de universiteiten op het moment een combinatie van deze twee is uitgevonden. Zowel het stukloon als de vijfjarenplannen, waarbij het mogelijk verbaast dat mensen het, de term vijfjarenplan überhaupt in de mond kunnen nemen zonder in lachen uit te barsten. Maar het geheugen is kennelijk kort. De faculteiten en de universiteiten ontwikkelen speerpunten, zwaartepunten, profielen. Definiëren challenges en niet alleen de faculteiten doen dit, de universiteiten doen dit, de European Research Council doet dit, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek doet dit, die heette overigens ooit de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Maar daar moet je niet meer aankomen. En bij al die profielen en bij al die zwaartepunten en bij al die speerpunten dringt zich toch de gedachte op dat het zich allemaal voltrekt, Volgens de befaamde tweede wet van Chamberlain, in the long run, everything tastes more or less like chicken. En dat in tijden van diversiteit. Er is een soort nieuwe doxa ontstaan. Maar wie formuleert dat? Het veld zelf. Maar of het veld werkelijk het idee heeft dat het erbij is, of het veld het gevoel heeft mee te kunnen draaien, aan de knoppen en aan het vaststellen van die doxa, dat is maar zeer de vraag. In onderwijs en onderzoek zijn de universiteiten fabrieken geworden, stuk gereguleerd met een administratieve romslomper omheen die een mens zich soms doet afvragen of de Berlijnse muur niet de verkeerde kant op gevallen is. Zozeer doet het soms denken aan de goede oude sovjet administratie. Mensen aan de universiteiten zijn ook degene die gecontroleerd worden door structuren die, en dat is weer Multatuli, zich bezighouden met een verzwaring van het juk waar Multatuli vraagt. Hij zegt wat Kitty ook zei in iets andere woorden, ik eis binnen de grenzen van het mogelijke vrijheid. En om die vrijheid gaat het. En in de wetenschap betekent vrijheid vooral om niet het denkbare te kunnen realiseren, maar om het ondenkbare te denken en het ondenkbare te doen. En tot slot, vrijheid. Vrijheid is altijd verbonden met vertrouwen. Een gevoel van vrijheid heb je als je het gevoel hebt dat de mensen om je heen vertrouwen hebben in wat je doet en hoe je het doet. Bedankt. Dank je wel, <coughs> Jelle, voor, voor deze meeslepende, dit meeslepend betoog. Het werd hier hoe steeds stiller. Um, ik, uh, ik moet zeggen, en dat vind ik eigenlijk heel erg, ik herken het zo goed. En um, een vraag die dan bij mij opkomt is, er zijn zoveel mensen die weten wat er op het ogenblik aan de hand is en hoe, um, hoe die vrijheid eigenlijk steeds meer... Betekent dat je binnen de lijntjes moet kleuren? Hoe in godsnaam doorbreken we dat? Dat is natuurlijk zo'n mega-vraag. En die ik jou natuurlijk niet uh, persoonlijk wil stellen. Maar het is wel een vraag die dan opkomt. Um, moeten we met z'n allen in opstand komen? Of uh, hoe krijgen we inderdaad dat tij gekeerd? Want ik denk wel dat uh, het tij moet gaan keren. We houden op deze manier geen, wat mij betreft, universiteit over. <coughs> Um, maar voordat we ons te veel richten, alleen op de universiteit, wilde ik vragen, um, Marieke, jij geeft ook les op uh, academisch. Nou loop jij tegen dezelfde problematiek aan? Herken jij wat Jelle net schetst? Um, nou ja, goed, mijn ervaring is uh, een van lesgeven op de Rietveld Academie en uh, op het Zandberg Instituut. Uh, <tie> En um, daar is een heel ander probleem, uh, namelijk dat uh, uh, het loon daar zo laag is uh, dat mensen dat of niet lang volhouden. En als ze het wel lang volhouden, dan worden ze vriendelijk verzocht na twee jaar uh, eruit te gaan, omdat anders uh, de academie wel eens uh, pensioenen zou moeten gaan betalen. Dus dat is een, een verschrikkelijke uh, uitbuiten eigenlijk van... Uh, expertise van uh, goodwill, van mensen. En sommige mensen houden het heel lang vol. Er zijn ook nog wel mensen met een vast contract. Um, maar dat wordt minder en minder. En uh, ja, wat betreft de inhoudelijke kant, uh, zeg maar, van wat je daar dan doet, dat, dat is dus ook een heel, misschien een heel ander landschap. Want je hebt te maken met mensen die enthousiast zijn zolang ze het volhouden. Mm -hmm. En er alles in stoppen wat ze hebben. En uh, ja. Uh, echt een carrière daar maken is, uh, is eigenlijk niet mogelijk. Dat, uh, nee. Wat, wat ik jou hoor, hoor zeggen is. Althans, het heeft heel veel te maken met. Noem het even. Zouden randvoorwaarden moeten zijn: randvoorwaarden die het aantrekkelijk maken om um, in het onderwijs actief te zijn. Ja, ik heb wel eens. Uh, ik heb het wel eens aan de kaak gesteld. En er zijn nu ook wel. Uh, bewegingen binnen, binnen het onderwijs die ook zich uh, hier tegen verzetten en het anders willen. Het is mij voorgerekend dat ik een uitstekend salaris had. Het was namelijk gebaseerd op, uh, als ik nog bijna 5000 euro per maand, en dat ik uh, maar een aanstelling had van drie uur. Uh, ja, dat was dan uh, jammer. Probleem, <laughs> ja. ja. ja. Dus het, uh, ja. Nee, het is wel heel ja, slecht, uh, slecht geregeld. En ik, ik begrijp eigenlijk ook niet zo heel goed uh, hoe dat maar stand kan blijven houden. Maar jij geeft desalniettemin, uh, en ik verwijt je dat absoluut niet in tegendeel, maar desalniettemin met evenveel passie les. Nou ja, ik heb nu, nu niet meer. Ik uh, moest eruit. <laughs> ja. Pardon, dat wist ik niet. Ja, omdat dan Vanwege ja, die ja, tijdelijke contracten. Dat is dan de en... CAO of zo. Ja. Ja. Dat, dat, daar ken ik ook uh, helaas hele hm. trieste verhalen. Um, ik ga even kijken naar Annelies of er al vragen of iets binnen is. Ik roep natuurlijk iedereen op om vragen, observaties mogen natuurlijk ook, uh, naar ons toe te sturen. Want dan zou ik um, toch aan, niet toch, zou ik aan Maria, sorry, aan Marieke, ik moet even wennen aan je roepnaam, um, willen vragen. Heb jij nu ook het gevoel dat door de situatie waarin je bent, um, zowel op de academie of als, en als vrij kunstenaar, dan bedoel ik vrij dus even ongebonden, ook aanloopt tegen, tegen, deze, uh, tegen deze randvoorwaarden of tegen deze zeg maar beklemmende, ik wil ze niet eens meer schurend, maar beklemmende situatie. Heb jij het gevoel dat daardoor jouw de inhoudelijke kant in het gedrang komt? Uh, poeh, ik... Uh... Wat, wat ik, mm, ja, ik voor mezelf vind ik het moeilijk, ik, ik spreek dan misschien liever over wat ik herken, uh, ja. Tuurlijk. Ik, ik, het was misschien heel persoonlijk en zo bedoel ik het niet, het is meer... Nou um... oh, ja, het is wel, kijk, om het wel even persoonlijk en dan misschien naar wat breder, algemener uh, te trekken, is dat ik um, merk dat ik, uh, zeg maar, de experimenten, het vrije werk, uh, daar doe ik dan maar geen aanvraag voor. Of dat gebeurt dan eigenlijk in het, uh, in het duister. Uh, maar ik, ik hou dat natuurlijk wel intact. Dat probeer ik. bedoel, ja, dat is wel de kern van mm. alles. Maar dat het betekent wat ik wel meer en meer zie, is dat, dat daar geen interesse voor is uh, bij degene die het geld verstrekken, laat het zomaar zeggen. Dus in de aanvraag, daar heb ik ook een gedicht een beetje over, over mm. geprobeerd te schrijven. Um, moet het vooral gaan over uh, wie bereik je daarmee, wat is de event, is dan zo'n woord. Ik heb er maar menswaarde van gemaakt in het gedicht, maar het moet dus eigenlijk bij voorbaat al duidelijk zijn dat het een soort um, succes gaat worden. En uh, ja, hoe weet je dat nou als je begint met iets te maken? Uh, iets kan echt ontzettend mislukken en, en uh, nog een keer ontzettend mislukken en... En de, misschien dat je de volgende keer uh, er een stap mee verder komt. En ik zie wel dat uh, niet alleen uh, bij mij, maar ik, ik, ik denk dat wat ik, wat ik zie aan wat er gemaakt wordt, dat het wel binnen een soort. Dat het lijkt alsof het veiliger en ook wel naar subsidieverstrekkers toe gemaakt wordt. Dus je ziet uh, veel dingen bij, binnen bepaalde thema's. Uh, ja, op kleinere schaal. Ik had bijvoorbeeld. Ik weet niet, praat ik nu te lang, want dan moet ja, je. Me... We hebben zo een vraag, maar ga, okay. maak alsjeblieft even je gedachtenvorming nou, ik, af. Ik sprak een student en zij uh, ze, uh, maakt een film. En um, er is een uh, filmmuseum uh, in deze stad die uh, een, een soort uh, grote presentatie met studenten wilde maken. En uh, of ze dan wel alsjeblieft uh, de film kon veranderen naar het thema Oceaan. En, uh, want dat, het ging over klimaat en uh, nou, haar film ging daar helemaal niet over. En ze zei dat, dat, dat kan ik niet, daar ben ik te het, mijn film gaat over, over liefde. Nou ja, dat, was niet, uh, dat kon niet getoond worden. En ja ze ziet dat klasgenoten die dat wel doen, die zo flexibel zijn of opportunistisch, om dan uh, met zo'n ja, iemand die het, een, een, een podium kan bieden meegaat, die worden wel getoond. Ja. Uh, dus wat, wat leer je daaruit op een academie? Uh, nou, om, je, om mee te buigen en niet per se om uh, vanuit de inhoud uh, je, je werk te, te doen. Het klinkt ja. ook heel erg productgericht, hè? Ja. Het, het gaat dan alleen maar om dat product en dat moet dan vooral um, ja, verkoopbaar zijn letterlijk en figuurlijk. He, dat hele proces is, uh, lijkt soms wel uh, nou ja, bijna niet meegeteld te worden of niet zo belangrijk gevonden te worden. Ja. Ja. We gaan even naar een vraag. Annelies. Er is een vraag binnengekomen van uh, de spreker van de volgende keer, Ingrid Robijns. Ja. Uh, zij, heeft, um, zij heeft een antwoord op jouw vraag, Kitty, van hoe het tijd te keren. Hey, goed zo. Het antwoord is, haar, uh, is volgens haar collectieve actie. Bijeenkomsten zoals deze zijn mooi en interessant, maar die veranderen niets aan de politieke realiteit, dus collectieve actie. En dat is in Nederland WO in actie. Uh -huh. En WO in actie heeft een helder standpunt over één, hoe groot de benodigde budgettoename moet zijn en minstens even belangrijk. Twee, hoe die besteed moet worden. Daar is een stuk over verschenen in Science Guide. Dankjewel Ingrid, um, inderdaad één van de twee sprekers van, voor, van de volgende keer. Um, WO in actie uh, doet verschrikkelijk goede dingen en uh, iedereen moet zich er ook bij aansluiten. Het kan ook alleen maar collectief en niet individueel, dat, dat uh, is een heel duidelijk besef. Um, die collectiviteit moet gestimuleerd en dan is ook wel weer een vraag, hoe, hoe, hoe, hoe krijg je die... Hoe krijg je de, het collectief zover in beweging dat er inderdaad veranderingen gaan afgedwongen worden? Want ik denk niet eens meer dat we andere woorden kunnen gebruiken. Ja. En um, ik kan natuurlijk onmogelijk nu in discussie met, met Ingrid, dat gaan we volgende, volgende keer doen. Maar um, uh, Jelle, wat denk jij? je ook een, een actie, het collectief, um, met één vuist maken, een, Eén stem, met één stem spreken ook natuurlijk. Ja, um, dat stuit altijd op praktische bezwaren. Um, een collectief is meestal heel kort een collectief. Um, op het moment dat er ook nog persoonlijke belangen verdedigd moeten worden, of dat belangen van groepen verdedigd moeten worden, vallen collectieven snel uit elkaar. Dat is iets om voor te waken, dus als je iets wil doen als collectief... Dan moet je ook een missie hebben die zo gedefinieerd is dat je weet dat dat collectief zo lang mogelijk daar gezamenlijk onder kan zitten. En zoals bij elk collectief, euh, ja samen met z'n allen. Maar dat betekent vooral dat er ook mensen moeten zijn die hun nek uitsteken om dat collectief in beweging te krijgen. Die zijn er gelukkig. Uh, Ingrid één van, uh, van hen. Uh, Annelies, ik zag jouw hand ja, er is een reactie binnengekomen van Jeroen. Uh, die schrijft dat de wens lijkt te zijn dat er een verschuiving moet komen van de derde en vierde geldstroom naar de eerste geldstroom. En het opzetten van een equivalent voor de kunstacademische. Dat betekent dus dat de keuze voor het onderzoek meer bij de universiteit ligt dan bij de subsidieverstrekker. Dan zou je ook meer kunnen investeren in personen dan in projecten. Dat legt dan wel weer een verantwoordelijkheid bij de universitaire besturen in plaats van bij NWO? Ik zou het daar uh, heel erg mee eens zijn, maar onmiddellijk ook meenemend wat Jeroen ook zegt. Uh, de de academisch, de, de, de kunsten moeten daarin mee. Want als er één sector is die altijd ernaast uh, uh, grijpt, en zeker als het gaat om onderzoek in de kunsten, en dat is wat heel veel kunst, wat kunstenaars doen, um, daar is nauwelijks wat dan heet een loket voor. En dat is heel erg hard nodig. Um, en, en, en inderdaad de verantwoordelijkheid leggen bij, laat ik zeggen, de inhoudelijke kennis en kenners. En niet bij de, uh, de regeltjes en de, en de formats die door ja, toch een heel administratief bureau worden uh, bedacht. Want dan blijf je altijd binnen lijntjes die niet door, ja, door onszelf zijn bedacht. Ja, ik denk inderdaad dat um, het goed zou zijn om de eerste geldstroom te verruimen. Maar aan de andere kant maak ik me ook ernstig zorgen over wat universiteiten en faculteiten met de manier waarop ze tegenwoordig bestuurd schijnen te moeten worden, volgens de nieuwe governance. Dat is overigens een term uit de juridisch Frans van de 14e eeuw, dus ik vind dat een prachtig woord. Um, betekende het toen hetzelfde of heel wat anders? Nee, het betekende heel iets anders. Maar um, het, het, het risico is dat je in huis met de eerste geldstroom uiteindelijk toch gaat doen wat nu buitenshuis met de tweede geldstroom gebeurt. Hm. En dan heb je in feite nauwelijks iets gewonnen. Annelies. Er is een uh, vraag voor Maria binnengekomen. Um, Suzanne. Uh, die zegt dat jouw observatie, um, dat we resultaten moeten tonen ten einde kunst of onderzoeksaanvragen in te dienen heel raak is. Ze vraagt aan jou wat dat met je creativiteit doet. Um, ja, goede vraag. Je, je hoeft natuurlijk dat, dat die creativiteit intact blijft. En uh, het, het, ik sprak hierover met een vriendin. Zij zei, vond ik iets heel raak, ze zei, het, de zwakke positie van de kunstenaar is misschien wel die, omdat wie je werk toch wel blijft maken. Um, ik, ik kan me nog heel goed de tijd herinneren dat ik van niemand geld kreeg en toch mijn gedichten schreef. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind om altijd te bewaren, wat er ook gebeurt. En uh, ik, denk dat ik, dat, ik denk dat ik dat kan. Uh, maar ik, tegelijkertijd wil ik dat ook niet te hard opzeggen, omdat ik dan denk van ja, je wilt toch ook je gesteund voelen en weten door een uh, omgeving die je uh, werk uh, draagt. Want mijn werk moet, ja, om zichtbaar te zijn, heeft het wel een context nodig en die heeft wel geld nodig. Uh, en um, ik denk niet, ja, ik wil gewoon niet dat mijn creativiteit aangetast uh, kan worden. Um, wat ik wel zie, en dat, uh, daar heb ik mezelf ook op betrapt uh, bij het maken van een uh, bundel... is dat als je, als je bij het Letterenfonds een aanvraag doet om een bundel te schrijven... moet je zeggen waar die bundel over zal gaan, wat het grote thema van de bundel zal zijn. En dat is nog niet zo lang zo. Ik, ik, uh, ik, ik heb het niet nagezocht, maar uh, ik schat sinds een jaar vijf, ah, zes... Uh, en ik denk dat ik meer en meer bundels zie van vooral jonge schrijvers die gaan over een groot thema. Terwijl ik denk, maar iemand zou hier misschien, uh, een wetenschapper zou hier misschien een onderzoek naar kunnen doen. Ik, ik, ik denk dat vroeger mensen meer in het wilde weg dingen maakten, waardoor er onverwachte dingen gebeurden. Um, het is een, een, een uh, um, hoe zou ik het zeggen, een indruk die ik heb. Ik kan het niet helemaal hard maken, maar ik denk wel dat, dat uh, met een toenemende mate van ja, waar zal het over gaan en, en uh, wie zal het bereiken houding, niet alleen van fondsen, maar ook van de, de podia en van de mensen, dus de, de musea en de tentoonstellingsmakers en de, ook de literaire tijdschrift waar ik zelf uh, me ook schuldig aan maak. Um, om alles in een thema te willen dwingen, zodat het helder communiceerbaar is en zodat de vaak jonge... Uh, net afgestudeerde marketing uh, experts uh, het makkelijk kunnen gaan vertellen, dat dat, dat wel echt uh, dingen beperkt. En, en ik, wat ik mis, um, maar het neemt niet weg dat ik het zelf toch blijf doen, is het uh, werk dat gewoon in het wilde weg ontstaat, waar, waarbij dus gewoon um, ja, onverwachte resultaten uh, mogelijk zijn. Ja, ik denk inderdaad dat dat, uh, dat dat heel erkenbaar is. Dat is iets dat in de wetenschappen, en eigenlijk het wetenschappelijk onderwijs ook uh, enorm speelt. De uitnodiging voor een ontdekkingsreis waarvan de eindbestemming van tevoren vaststaat. Die staat in de studiehandleiding vermeld immers of die staat in de subsidieaanvraag al vermeld. Het is een kip en ei om, om, om dat uh, gesubsidieerd te krijgen of om, om in de plannen te passen. moet eigenlijk al duidelijk zijn waar het naartoe gaat, terwijl je eigenlijk het wilde denken wil propageren. En, en ff, juist heel erg out of the box en juist niet erin. Tegelijkertijd zijn er heel veel ja, echt grote maatschappelijke problemen waar we ook allemaal mee te maken hebben en, en dagelijks mee geconfronteerd worden. En misschien nu nog wel ja, meer dan ooit, omdat het inmiddels duidelijk is hoe bar en boos het gesteld is met het klimaat en al dat soort dingen. Dus ik, ik, ik zie best aan de ene kant de noodzaak om die grote problemen te adresseren, maar de vraag is hoe je dat doet. Ja, en waar ik, waar, waar, waar ik aan denk is van, uh, ik kom als... Uh, onuitgenodigde maker ook wel bij die thema's uit. Ik, ik leef niet in een uh, isolement. Ik, ik wil ook graag over die grote problemen schrijven. En wat daar dus ontbreekt, is vertrouwen in die makers... Ja. dat die zelf ook wel uh, met die grote thema's aan de slag zullen gaan. Want waarom zou je daar niet... Over willen schrijven. Hè? Um, de wereld van nu. Dus, dus van en daar nu. verhoud je je toe, ja. dus uiteraard. En als het een keer niet zo is, hè, omdat je bijvoorbeeld uh, behoefte hebt omdat uh, heel erg behoefte hebt om die wereld buiten te sluiten, kan dat ook iets op de agenda zetten. Namelijk een individu dat zich afsluit voor de wereld. Dus ook dat is goed. Maar wat er dus ontbreekt is een vertrouwen mm -hmm. in de maker. Dat, dat, en, en dat is denk ik, uh, heb ik jou dat horen zeggen, Jelle, hetzelfde de wetenschappers dat ja. uh, waar is het vertrouwen dat iemand uh, die al twintig jaar uh, uh, nuttig onderzoek heeft gedaan een keer hè, zomaar iets kan gaan uh... nou eigenlijk niet eens twintig jaar iemand iemand die, die die die die die die aangenomen is door de universiteit omdat de universiteit denkt dat die iets kan en iets kan beheren en um, ja, dat er een zekere controle moet zijn op wat mensen doen met hun tijd, met hun betaalde tijd. Dat is verder logisch, maar op het moment dat het een cultuur wordt van geïnstitutionaliseerd wantrouwen, hm. waarin eigenlijk um, je je bij alles moet afvragen van ja, ja, ja, ik weet niet wat een visitatiecommissie daarvan zou denken, dan leef je naar mijn idee in een geknechte wereld. Mm -hmm. het, het, is natuurlijk, het zijn uh, betrekkelijke geknechtheden. Hè? Ik, ik, uh, maar goed, dat weten we allemaal wel. Ik, uh, ik, ik uh, hoorde een, een podcast over hoe Apichat uh, Pong Vera de Thaise filmmaker. Uh, vertelde hoe hij in Thailand niet zijn films kan maken, hè, omdat het vanuit dictatuur gewoon verboden is wat hij, wat hij wil. In die zin he, kun je zeggen, en, en hoor ik mensen ook op afstand denken en terecht misschien, uh, waar, waar, waar klagen jullie over? Mm -hmm. Maar ik wil toch wel zeggen dat misschien juist in een land dat zegt vrij te zijn en, en, en voor uh, vrijheid hoog in het vaandel heeft, dat dat dat dingen wel riskeert op het gebied van zijn, misschien wel zijn goed, namelijk uh, kennis en, en, en de creatieve uh, sector. Want de, van de bloembollen zullen we niet heel lang meer kunnen leven en de kazen ook niet. Het is toch echt een kennisland Nederland en dat moet, dat moet dus voor vernieuwing kunnen blijven zorgen. En daardoor is het juist, juist zo ontzettend belangrijk dat uh, het wel in orde is dat de mensen die op de universiteiten werken uh, het gevoel hebben dat het goed gaat. En dat mensen die kunst maken het gevoel hebben, ik kan echt maken wat ik doe en er, het wordt ook gesteund. Uh, vraag bij aan? Iets in de... groters, namelijk ja. niet alleen jezelf, maar ook het, ja, de, de cultuur of uh, noem het uh, wat je wil. Maar. Nou ja, je noemde Nederland net een kennisland en de vraag ja. is natuurlijk waar kennis uit bestaat. Ja. En dat is iets wat ook wel eens opnieuw, uh, stevig. Nou, het wordt al onderzocht, maar is goed benoemd kan worden, is dat er zoveel wegen zijn tot kennis of tot weten. Hè, kennis klinkt weer als zo'n product, terwijl het allemaal processen zijn. En die kunnen via zoveel wegen, de, de cognitieve, de intuïtieve, de emotionele, noem het maar, wegen ge, ge, ge, ge, gevonden worden. En, en die moeten ook geëxploreerd worden op al die terreinen. En dat geeft nou werkelijk de rijkdom aan van wat je kennis kan noemen. Want het is veel meer dan uh, alleen maar de ratio en, en de cognitie. Dat hebben we ook nodig, maar uh, er is nog zoveel meer. En als ik dan zie het aandeel wat de kunsten in, in de hele breedte bieden aan uh, aan, aan een maatschappij, dan is het precies daar waar het wat mij betreft duidelijk wordt waar ons mens zijn zit. In die uitwisseling, in die andere werelden exploreren en die vrijheid van denken die gewoon zo noodzakelijk is, willen we ook een democratisch bestel houden. Um, ik ga nu even stoppen, want ik zie een nieuwe... Ik zie een vraag. Nou, Ik zie geen vraag, maar ik zie Annelies mee gebaren. Annelies. Er komen uh, allemaal mooie reacties binnen, dus dat gaat hartstikke goed. Um, vooral ook instemmend met jullie uh, over dat de eerste geldstroom eigenlijk de weg is voor die kunstzinnige en academische vrijheid. Een prettige mix tussen de eerste en de derde geldstroom. Dan krijg je vrije en gestuurde projecten. Er um, wordt ook gesproken over dat het uh, discours uh, moet veranderen, want er is een systematisch probleem aan de gang. Dat discours over is wat mevrouw Zohaila betreft de eerste stap om aan collectieve actie te werken en om aan vertrouwen te werken. Dus vertrouwen wordt wel uh, onderschreven door het publiek. En dan is er uh, meneer Fransen die, uh, die vertelt dat hij jellig... Terecht, heeft zijn, uh, terecht zijn twijfels heeft over de verdeling van die eerste geldstroom door de universiteiten. Hij heeft enkele jaren geleden gepleit voor een plattere structuur binnen de universiteit, waarbij vakgroepen centraal staan. Veel minder overheid en eerlijke verdeling van de middelen. Dat is via de Academische Vakbond in het voorstel tot bij, tot bij OCW gekomen, maar de minister heeft dat terzijde geschoven. Dus tot zover de reacties vanuit de publiek. Hopen wij natuurlijk dat onze nieuwe minister, die toch wel een groot hart heeft voor de wetenschap en het onderwijs, dit weer oppakt. Dus dank voor deze bijdrage en uh, wordt uh, wat mij betreft ook zeer onderstreept. Het um, punt is natuurlijk dat wij het denk ik allemaal best wel met elkaar eens zijn. De vraag is elke keer weer, hoe bereik je Um, de politiek, behalve natuurlijk door WO in actie en, en het collectief, hè, dat uh, vertrouwen in elkaar ook. Uh, vertrouwen in uh, wat, wat, uh, ja, wat, wat iedereen eigenlijk kan en vooral ook vermag. Um, hoe kom je aan die knoppen te zitten? De knoppen, ik noemde het al, we moeten overal infiltreren. Mm. Um, ik vind ook dat in elk, elk gremium, en doet er mij helemaal niet toe welk, altijd een kunstenaar moet zitten, In welke, vanuit welke uh, discipline dan ook. En dat zeg ik al, al heel lang. En waarom is dat zo belangrijk? Kunstenaar kijkt net even anders, kijkt net even schuin of vanuit de ooghoek of... keert het hele probleem binnenstebuiten, waardoor je ineens een ander uh, zicht krijgt op de, op de dingen. Um, dat zouden misschien al stappen zijn, dat heeft ook met vertrouwen te maken... Um, uh, alle uh, groepen die, die de, die de um, politiek hebben um, bediend van allemaal goede adviezen... daar zaten voornamelijk ook uh, voornamelijk mensen in, bijvoorbeeld alleen maar virologen om maar wat te noemen. Terwijl er uh, zoveel meer aan de hand was dan alleen het medische probleem van in dit geval dus corona waar ik het over heb. Um, dat probleem is zo immens veel groter en daar is zoveel meer voor nodig om dat enigszins zelfs maar te kunnen bevatten. Uh, dan komen we er echt niet met alleen uh, te, te kleine gespecialiseerde groepen... die natuurlijk absoluut hun wa waarde hebben, um, maar de wereld zit diverser en ingewikkelder in elkaar. En daar heb je anders denkenden, altijd weer de kunstenaars... ja, ik ben een grote fan, uh, voor nodig. Annelies, heb jij nog... Uh, nee, er zijn uh, nu geen vragen binnengekomen, ik heb er zelf wel één. Nou, vooruit. Zijn er periodes in de geschiedenis um, te identificeren waarin het anders was, waarin uh, juist wel dat vertrouwen in de kunsten en de wetenschap zo groot was? En waardoor er veel vrijheid was? De wetenschap heeft, uh, heeft zeker een, uh, een tijd een redelijk onaantastbare status gehad. En dat was deels ook wel onterecht, moet ik zeggen. Maar het is wel zo dat er andere modellen denkbaar zijn. Er zijn andere modellen denkbaar. Um, als je kijkt bijvoorbeeld hoe in Frankrijk de geesteswetenschappen georganiseerd zijn, dan hebben die ook een universitaire structuur. Maar die hebben naast die universitaire structuur hebben ze een aantal grandes écoles. Mm -hmm. Die werken volgens een heel ander financieringsmodel. En dat stelt ze in staat om bijvoorbeeld bij de Ecole pratique des hautes études een uh, volledige opleiding Mongols, in de lucht te houden, terwijl die nooit voldoende studenten heeft, terwijl die nooit financieel kan genereren wat nu eenmaal geëist wordt door een commissie doelmatigheid, hoger onderwijs en dergelijke. Je zou dus ook heel goed voor Nederland um, je af kunnen vragen of de universiteiten het monopolie op de wetenschap en het onderzoek moeten houden zoals ze dat nu hebben. En je ziet het al omdat voor bepaalde types wetenschap zijn er onafhankelijke instituten enzovoort. Het zou een interessant gedachte-experiment zijn om eens te kijken in hoeverre je niet alleen voor het onderzoek, maar ook voor het onderwijs kan kijken of er buiten... De universiteiten, hun financieringsmodellen, hun verdelingsmodellen en hun tredmolens. Een mogelijkheid is om de breedte, de breedte van het onderzoek en het onderwijs te garanderen. En vooral ook de moeilijke dingen. Want laten we nu wel wezen: de wetenschap, uh, scheppen, riep hij, van, uh, gaat van oud, de kunsten zijn ook niet makkelijk. En de wetenschap is ook niet. Makkelijk. De wetenschap is niet een kwestie van uh, je werk doen en resultaten genereren. Het is ook een kwestie van worstelingen. worstelingen en heel veel mislukkingen. En dat is ook iets wat meer in het onderwijs verankerd moet worden. Die mislukkingen, die worstelingen, die uh, pijn en die frustratie die het vak met zich meeneemt. Heer, heer, ik had het woord mislukking eh, ook in mijn hoofd toen we het hadden over al die kaders en in binnen de vakjeskleuren van um, wat je eigenlijk voorkomen uit aan het bannen bent is uh, mislukking, is de uh, trial and error. Maar dat is niet zinloos, dat is natuurlijk een heel erg zinvol pad. Juist omdat je dan pas goed begrijpt waar, waar de dingen over gaan. Um, ik vroeg me nog, oh ja, even jou, terug naar jouw vraag, waren er periodes... Um, ik vind dat heel lastig om, om, want dan lijkt het bijna over periodes waren dat er uh, vrijheid was voor in, in kunsten en wetenschappen. Um, ja, zeg maar bijna die absolute vorm hè, waar we het uh, even over gehad hebben. Ik denk dat heel veel kunstenaars en ook wel wetenschappers die uh, vrijheid van uiting uh, zich wel eigen hebben gemaakt en ook heel vaak hebben gedaan. Um, we zitten nu in, in, een, in een wereld waarin um, ook om zichtbaar te zijn voor wat je doet en om um, uh, inderdaad een, een platform te hebben via uh, wegen moet gaan werken die altijd weer rond die financiering hangen. Want je kunt natuurlijk ja, uh, in, je, in je werkkamer of op je atelier bij wijze van spreken doen wat je wil, maar... Dat is, daarmee heb je geen, niet genoeg een aandeel in de maatschappij. Dus, dus ergens hoe he, dat openbreken, um, dat heeft ook te maken met de verantwoordelijkheid van de maatschappij om het belang van kunst en cultuur uh, centraal te zetten. Het belang van kunst en cultuur in ieder geval te onderkennen. Ik denk dat uh, centraal zetten al, al te veel gevraagd is, mm. maar in ieder geval wel te onderkennen, want vaak wordt het zo'n beetje, het wordt helemaal niet genoemd of een beetje opzij gezet en daar horen de geesteswetenschappen helaas ook bij, als ja dat is minder belangrijk, dat is um, dat dat is als het ware misschien de franje aan het geheel maar niet de kern, het is wel de kern, uh, het is de taartbodem van het van het denken en ik denk dat uh, het mooi zou zijn als we als, als dat ook een vorm van vertrouwen vind ik trouwens, en vertrouwen is, vertrouwen in het belang van um, het artistieke en het uh, geesteswetenschappelijke denken. Dat heeft ook te maken met vertrouwen en toevertrouwen. Ik kan niet voor de hele geschiedenis uh, van de kunst spreken om antwoord te geven op jouw vraag, dus om dat niet te doen. Maar wat ik wel heb zien veranderen in de korte tijd dat ik in de kunsten werk, is dat, het, uh, dat er een toen ik begon, uh, was, leek er in ieder geval een soort respect te zijn voor de kunsten, vanuit de regering, vanuit de beleidsmakers. En ik heb het zien veranderen in een soort... Desinteresse naar misschien wel minachting, maar dat is misschien te veel, zelf ingevuld. Naar mensen gewoon dat ze het gewoon eigenlijk niet meer weten wat kunst is. En, uh, nou, uh, ik, hoef, ik ga nu even daar geen voorbeelden over noemen, bij noemen maar ik, wa, ik, ik wilde ook even terugkomen op iets anders wat jij zei en ook wat jij zei. Want ik dacht opeens, er is misschien toch ook een, een, een, ik moest denken aan jouw CITO-toetsopmerking en ook... Um, uh, het over leraren. En misschien weten mensen het echt niet meer. Ik, uh, door, ook omdat ze er niet mee in aanraking komen. Dat is een zorg die ik wel eens heb. Dat, uh, er is vrijwillig uh, gedichten lezen met de kinderen en vraag ik ze, hebben heb jullie wel eens gelezen? Nee, ze hebben nog nooit een gedicht gelezen. Hoe moeten die kinderen, hoe moeten die kinderen uh, weten wat de lol is van, van taal studeren of uh, met kunst in aanraking. Als je het van niet uit, vanuit huis meekrijgt, het is niet meer een normaal aanbod in uh, de lessen om, om gedichten te behandelen, om, om mooie boeken te lezen, uh, om uh, naar kunst te gaan kijken. Het zijn uitstapjes, ja. net als een sportdag. Dus ik, ja, Het is misschien ook niet raar dat uh, het vertrouwen niet is, misschien heel algemeniserend, Weet men in het beleidmakersvak gewoon niet meer wat er op het spel staat. Misschien begint het op de scholen? Nou, het, het begint ja. in zover op de scholen dat vanaf het kleuteronderwijs tot, tot, tot, tot noem maar wat, wat mij betreft, die, die kunsten, de literatuur, de letteren, uh, veel en veel meer aandacht zouden moeten krijgen. En dat is waar, wat je, wat je zegt is helemaal waar. Als je er nooit mee in contact bent geweest, als je niet weet wat kunst doet of het geschreven is of een drama of doet er niet toe als je dat gewoon niet weet hoe moet je je er dan toe verhouden ja, en hoe moet je het dan willen steunen dan denk je gewoon wat wat zijn die mensen aan doen het, uh, het levert niks op uh, het uh, ja het kost alleen maar geld als je niet, ja het is ook echt een uitholling van de cultuur vre vrees ik nee maar het is ook ja. het is ook een kwestie van um, uh, deels de esthetische ervaring maar deels ook het uh, het plezier Um, het plezier van een zin te kunnen aanhoren als ongevaccineerd ter ere van de predestinatie daar waar de vliegende fluitketel uithangt uit de <laughs> dichtoefeningen van meester Pennewip uit Wouter Pietersen. En dat is relevant nu, mm. van die vliegende fluitketel. Yes. Ja. Uh, ja. Ik heb de dichtoefeningen van uh, meester Pennewip overigens naar aanleiding van die vliegende fluitketel en die ongevaccineerde mensen uh, onlangs mogen opsturen aan een gepromoveerd Nierlandicus die daar nog nooit van gehoord had. Er is werk aan de winkel. Annelies, heb jij nog... Um, ik heb wel nog een vraag. Even um, uh, terug naar het thema van deze avond, uh, over schurende vrijheden en... Uh, Onderhouds, of ja is er noodzakelijk onderhoudswerk in relatie tot vrijheid van kunst en wetenschap en de democratie waarin we leven? Mm -hmm. Want het lijkt alsof, hè, met name ook in de kunst, dat kalf steeds verder af. Wat zijn de gevolgen dan volgens jullie voor het democratisch gehalte en kritisch denkvermogen van uh, onze samenleving? Mm -hmm. nou, ik denk dat, dat uh, onderhouds... Onderhoudswerk moet met name verricht worden op het gebied van protocollen en regelingen. Het zijn er zo ontzettend veel en er komen alleen maar bij. En daardoor raakt het eigenlijke doel van waartoe financieren wij de kunsten, waartoe financieren wij de wetenschappen, raakt steeds verder uit zicht. Maar dat onderhoudwerk, dat, dat, lijkt bijna, dat klinkt alsof het hersteld moet worden en, en, en juist moet, het moet juist afgebroken worden. Het onderhoud, noodzakelijk onderhoudwerk is eigenlijk noodzakelijk deconstrueren, noodzakelijk afbreken van al die protocollen en regels en terug naar de kern. Terug naar de kern, maar op een bepaalde manier is het ook gewoon een kwestie van onderhoud. In weerwil van wat universitaire bestuurders denken. Kijk, het eigenlijke kapitaal van een universiteit, dat zijn de brains van de mensen die rondlopen. Mm -hmm. en, en, en een goede universiteit ben je vanwege die mensen. En niet vanwege rankings, niet vanwege uh, allerlei er, politieke kwesties eromheen. De basis zit daar, de basis zit daar. En als je erin slaagt om terug te komen bij die basis, en als je erin slaagt om die basis terug het gevoel te geven. dat zij degene zijn die de wetenschap dragen. die het onderwijs maken. die de studenten opleiden. en die eigenlijk ook bepalen wat die studenten moeten weten en kunnen aan het eind. dan ben je al een heel end. Andere protocollen dus. <laughs> het onderhouden van. of het onderhouden. onderhoudswerk aan. Um... Andere protocollen die jij eigenlijk nu beschrijft, als je het woord protocol wil gebruiken natuurlijk, in deze. Marieke, hoe sta jij hierin? Ik moet, ik moet steeds denken aan ik ben Noam Chomsky aan het lezen over energie. en ik, ik denk steeds misschien moeten echt gewoon helemaal opnieuw beginnen. <laughs> ik, uh, soms is het gewoon zit het alles te pot dicht, vastgeregeld, vastge Knelt. Misschien is het gewoon tijd. En anarchie in de, in de zin van, van, van vanuit eigenlijk wat jij zegt, vanuit, van binnenuit de regels bedenken en niet uh, van bovenaf. Um, dat, dat kan heel sociaal zijn. Dat kan hoeft, heel sociaal zijn. Ja. Het kan ook heel moeilijk zijn. Er is een kort verhaal ja. van <laughs> Efraim Kishon, van uh, uh, twee mannen die spelen samen een spel en het spel heeft geen regels. Het spel bestaat er nu juist in dat ze... Gaan de regels bedenken met elkaar. Nou, dat eindigt natuurlijk in een totale wanorde en een gigantische ruzie. Eigenlijk wat wij hier uh, vanavond staan te doen, toch? Wij hadden eigenlijk ook niet helemaal bedacht dat we zouden... Ja, <laughs> moeten soms... heel ruzie gaan maken. Maar, ja, dat ja, het, het, uh, het, het kan trouwens heel productief zijn, maar het moet uiteindelijk... Uh, ja, uiteindelijk terug naar wat is, wat is, wat is, het, wat is het wezenskenmerk. Hè, waar, Waarom staan we hier eigenlijk überhaupt? Waarom hebben we een, een thema als schurende vrijheden? Uh, waarom is dat op het ogenblik zo aan de orde? En... Ja. Ik, ik dacht, wat, wat ik nog wel dacht is, uh, ik las het denk ik voor het eerst bij Tony Judd in Il, Il Verse Land. Zij Schrijft hij eigenlijk over dat, dat hij de sociaal democratie heeft zien uh, Verdwijnen. En de, hij, hij neemt het zichzelf, zijn generatie kwalijk, dat ze niet de, de woorden en de, de verdediging uh, hebben overgeleverd naar de, de volgende generatie, eigenlijk mijn generatie. En uh, het is ook echt wel waar, denk ik, dat ik niet zelf vaak uh, hardop heb gezegd waarom ik kunst belangrijk vind. En, uh, ik, en dat heb ik ook wel omheen gezien. Ik denk ook dat er een taak ligt bij kunstenaars om, om vaker te vertellen wat, en met de liefde die ze hebben voor de dingen, hm? die gewoon maar te passen en te onpassen. Uh, dat is, dat is, ja, daar zie ik nog wel een, een taak voor de kunstenaars uh, weggelegd. Dat is natuurlijk ook een vorm van onderhoudswerk. Ja. Eigenlijk misschien ja. wel een van de meest belangrijke. Ja, en ik denk wel dat in de jaren 80, 90 kunstenaars net als kapitalistische um, marktdenkers erg voor zichzelf hebben gedacht en gestreden. En Ik denk wel dat we daar nu ook de gevolgen van zien. En daar ligt dus ook wel een taak uh, bij de kunst kunstenaars. Ja. Ik kijk nog even naar ja. Annelies, want volgens mij zit jij iets te lezen en oh. ga je ons daar deelgenoot van maken? Ja, er komt weer heel veel binnen. Um, Liesbeth Bick uh, is uh, ook aanwezig uh, in het publiek en zij moet steeds denken aan MIT. Uh, in beginsel was dat een universiteit van de efficiënte studie. Mm -hmm. In de jaren 60 was dat was natuurlijk allemaal techniek en natuurkunde. En, uh, en, maar zij zagen dus dat er een groot gemis was aan humaniora mensen. He, uh, mensen die uh, uh, anders kunnen denken. En daarna hebben ze een hele nieuwe uh, een trend ingezet. En uh, nu is er ook kunst, architectuur, sociologie in het curriculum gekomen. Dat is veelzeggend. Mm. Um, wat ook veelzeggend is bij die uh, universiteit is dat het collegegeld uh, niet uh, totaal is voor uh, gewone mensen. Dus vrij onbereikbaar. Ja. En, um, nou, dit is eigenlijk meer een, uh, een, een uh, observatie. Er is ook iemand die vraagt, uh, dat is Mart. Um, hij vraagt, het is nu vooral hebben we het over uh, wetenschap, kunst aan de ene kant en overheid aan de andere kant. En uh, hij vraagt of dat wel terecht is en of er eigenlijk wel overeenstemming is over waar we naar terug willen. Misschien mm. is dat een leuke vraag uh, mm -hmm. om op in te gaan. Maar ik denk dat de vraag terug willen al heel suggestief is, want het is niet de vraag of we terug willen, we willen vooruit. Mm. We willen vooruit, alleen we vragen ons af of we wel op de juiste weg zijn. En als Alice aan de Cheshire Cat vraagt, is dit de juiste weg, dan antwoordt de Cheshire Cat, dat hangt er in de eerste plaats, die is heel subtiel, die in de eerste plaats, dat hangt er in de eerste plaats vanaf waar je heen wilt. En ik denk dat het belangrijk is inderdaad voor ook uh, een beweging als WO in actie en voor ons als collectief, wat we nu toch langzamerhand aan het worden zijn, om dat heel duidelijk voor ogen te krijgen. Wat willen we precies? We willen niet terug naar een situatie die zich ooit heeft voorgedaan, maar we willen wel een heleboel ballast kwijt die zich inmiddels opgebouwd heeft. Mm -hmm. En ik denk vrij nieuw, um, ook alweer een, een, een, x, uh, een aantal decennia gaande, maar toch wel vrij nieuw in het geheel is ook de erkenning, daar ga ik weer, van de kunsten als veld van onderzoek, als veld van van uh, intellectuele, creatieve, artistieke productie, als ik dat woord dan toch maar gebruik, uh, wat mij betreft op, hetzelfde, op dezelfde lijn als de wetenschappen. En, het, het, noodzakelijke, het noodzakelijke deel wat de wetenschappen niet kunnen coveren en, waardoor, en de kunsten wel. En daar bedoel ik mee dat kunst toch weer elke keer in staat is die wereld nog even weer anders te denken dan we al dachten dat die was en te doorvorsen. Dus ik denk dat nieuw is uh, en ik zie dus kunst niet als een wetenschap, maar ik zie het wel uh, volkomen op dezelfde ik, lijn ik, ik als. Die, ik denk dat die terreinen heel erg, heel erg verglijdend zijn. Hè? Je, moet, je moet toch ook bedenken dat bijvoorbeeld in de, um, in de wereld van de oude muziek, mm -hmm. daar is het de grote wetenschappelijke revolutie in de oude muziek heeft plaatsgevonden in de muziekpraktijk. Daar is de wetenschap gemaakt die de universiteiten niet konden leveren, Precies. die geleid hebben tot een heel andere omgang die um, inmiddels ingang heeft gevonden, die ook gemaakt heeft mm. dat een heleboel oude muziek zoals die vroeger opgenomen wordt, ons nu vreemd klinkt. Het heeft onze wereld veranderd wat daar gebeurd is, mm. maar het is een wetenschappelijke revolutie, maar heeft plaatsgevonden in de praktijk van de kunsten. Ja. En ik denk dat er meer voorbeelden zijn van gevallen waarin, um, ja, waarin of binnen de wetenschappen er op een redelijk intuïtieve en artistieke manier dingen tot stand komen, mm -hmm. maar ook gevallen waarin ...in de wereld van de kunsten juist heel bijna technisch zuiver wetenschappelijk vernieuwing tot stand komt. Ja, ja. En dat moeten we koesteren en daarom uh, is het denk ik ook belangrijk dat we die contacten hebben. Ja. En dat we die ruimte zoeken om elkaar te ontmoeten en met elkaar over dat soort dingen te praten. Het, het is eigenlijk uh, best vreemd dat uh, Nederland, uh, ik, misschien vergis ik me met één of twee landen, maar... In Frankrijk, in Engeland, in Duitsland is kunst een universitaire studie. Kun je gewoon op de universiteit kunst studeren. Kunnen kunstenaars ook veel makkelijker wetenschappers leren kennen. In Nederland, ik heb me ooit laten vertellen dat we, we, wie dat dan ook zijn, trots zijn op een uh, um, traditie van makers. En dat heeft dan uh, iets te maken met de vijftigers en de schilders die juist wars waren van uh, wetenschap. Hè. Dus er zijn ook heel veel mensen heel trots op dat dat niet uh, kunst met de wetenschap... Uh, vermengd is geraakt, maar uh, ik zou het ontzettend mooi vinden als, het, uh, als Nederland daar gewoon aan mee zou gaan doen. Dat je ook kunst aan de universiteit kunt gaan studeren. Het een sluit de andere ook niet uit. In Duitsland kun je ook kunst aan de hogeschool studeren, maar je kunt ook kunst studeren, dus maken. Maar ook uh, theorie op een hoog niveau uh, studeren aan een universiteit. En ik denk dat dat die ontmoeting, dat, dat die ontmoeting ook nog eens zou vergemakkelijken. Want dan uh, hoef je niet eerst uh, van instituut naar instituut uh, Leer je misschien ook meer een ja, elkaar taal spreken. Uh. Ja, en, en inderdaad ook het begrip voor sommige dingen. In mijn vakgebied, de theatergeschiedenis, wordt heel veel gepubliceerd door mensen die geen benul hebben van hoe een voorstelling in elkaar wordt gezet. En wat daarbij komt kijken. Er zijn mensen die zich bezighouden met 16e en 17e eeuwse letterkunde die niet weten hoe een boek toen gemaakt werd. Gewoon fysiek, concreet, wat er allemaal bij kwam kijken. Dus die ontmoeting moet je inderdaad zoeken en je moet de kansen grijpen waar ze liggen. En dat doen we eigenlijk te weinig vanuit inderdaad een uitermate, uitermate kunstmatige scheiding. Het is best vreemd, want er zijn nu wel kunstenaars kunnen een PhD doen. Op sommige plaatsen in, in Nederland. Leiden, in Leiden? Nou, ja. nou, in Leiden gaat vrij ver, geloof ik, ook in uh, dat, hè, de, de toegankelijkheid te delen. Van, uh, van, maar um, ik denk ook dat het, dat het internationaal niet is vol te houden hoe Nederland in elkaar zit. Ik denk ook dat daarom heel veel van die programma's worden bedacht om um, ja, de hogeschool een beetje naar de universiteit toe te krijgen. Maar het, is, uh, het probleem ligt misschien op een uh, hoger niveau. Ik weet het niet. Of lager, dat zou ik niet veel zien. Nee, Je zou het een institutioneel niveau kunnen noemen. Je kunt ook zeggen, um, we moeten überhaupt eens dus af van al die scheidingen. En, en die, die, die velden zijn al lang fluïde. Ja. In de praktijk wel. In de praktijk. Als je kijkt naar ja. wat mensen doen. En, uh, ja, zeker. zeker. Ja. Nou, in ieder geval is de indeling uh, in faculteiten die we in Nederland hebben, is een erfenis van de Middeleeuwse Universiteit. Zoals de universiteit ook een erfenis uit de Middeleeuwen is. Dat klikt toch wel weer mooi. Ja. <laughs> Ik ga nog even terug naar Annelies. Ja, er, komt, er wordt een levendige discussie, is er op uh, internet of op de chat. Uh, er worden linkjes gedeeld. Um, Hartstikke goed, natuurlijk. Ja. Ja. Even kijken, een, een hele concrete vraag is: beschouwen jullie een verschil in beta wetenschappen en alfa en de kunsten? Dat is uh, Zohaila, vraag die. Deze, stel deze vraag aan jullie. Ik denk dat dat heel sterk een kwestie van, van definitie is. Um, ik geloof niet in dat je binnen de wetenschappen die we hebben en hoe we ze benoemen, dat je kan zeggen van nou dat is allemaal typisch beta-wetenschap en dat is typisch alfa-wetenschap. In die zin dat veel dingen die gebeuren in de taalkunde eigenlijk bij de beta-wetenschap, Zouden moeten horen, maar niet horen in die zin dat bepaalde delen van de theoretische wiskunde erg dicht tegen de geesteswetenschappen aanstaan. Um, filosofie, ja, ja. ja. Uh, uh, vroeger was de filosofie trouwens geen geesteswetenschap, maar een centrale interfaculteit, interfaculteit precies. die alle faculteiten met elkaar ja. deelden. Ja, uh, dat is ook interessant en overigens. Ik, ik kom uit de letteren en ik ben gepromoveerd in de letteren en iemand heeft mij ooit gezegd dat ik vanaf dat moment een geesteswetenschapper was. En jij voelt je niet zo thuis met die benaming, want ik was juist heel blij, maar ja, wat moet ik als kunsthistoricus bij de letteren? Dat was ook wel eens de vraag, waarom, zit, waarom zitten jullie bij letteren? Ja, arts, hè, dus, maar dan eh, in de zin van de liberal arts of de vrije kunsten. Um, ik denk dat we, je ziet het ook wel gebeuren, maar die, uh, ik denk dat de kunsten zich overal thuis voelen. Ik denk dat alle wetenschapsvelden zich ook helemaal thuis voelen bij de kunsten. Er is in wezen zoveel nieuwsgierigheid, onderzoeksnieuwsgierigheid waarbij uh, kunstenaars en wetenschappers uh, el bij wie, uh, elkaars paden gaan kruisen... En dat zijn van die hele spannende en mooie momenten. En ja, waar iemand dan inderdaad vandaan komt, hangt er vanaf de vraag, hè, zoals die Cheshire Cat, waar wil je naartoe? Maar dat weet je helemaal in het begin nog niet, als het goed is tenminste. Hè, dat is toch ook nog wel, mag je hopen, de dynamiek van het onderzoek. Um, ik ben aan het af, uh, uh, uh, aan het, aan het af uh, hoe zeg je dat? Af, misschien ook wel aan het afronden, maar kijk nog even naar Annelies. Ja, ik heb toch ook een heel interessant voorstel nog van een van de deelnemers. Uh, ook weer van de spreker voor de volgende keer. Uh, zij komt terug op die uh, toegenomen controle en bureaucratie mm -hmm. en het uh, top-down uh, bestuur in universiteiten. En zij stelt voor, en dat is natuurlijk wel een hele goede plek om dat hier te doen, dat de KNW een keer een bijeenkomst organiseert waar de... Uh, de modernisering, uh, universitaire bestuursstructuur wordt uitgelegd en de gevolgen daarvan worden besproken. Dus dat, nou, die onthouden we. Kijk, dit ja, vindt ja. ook plaats omdat uh, sinds 2014 uh, de Academie van Kunsten uh, he, in, uh, weer in de, in de KNW is. En, uh, dat is uh, een van de, van de mooiste dingen die er de afgelopen tijd gebeurd zijn. Um, en dit, zouden we nog, ja, dit moeten we nog veel meer munten, nog. nog veel meer... Ja, nog veel meer uh, operationeel maken, maar ook uh, uitbuiten. En dat bedoel ik natuurlijk in de zin van die enorme kennisdeling. Die, uh, we staan aan het begin daarvan. Dat zou zo mooi zijn als vooral de KNW daar ook een plek voor zou zijn. Nou ja, die MUP, wat ik net zei, hè, die modernisering van de universitaire bestuursstructuur. Dat is een wet die de structuur van de universiteiten bepaalt en die wellicht de oorzaak is van heel wat van die bureaucratie uh, waar uh, kunstenaars, maar ook wetenschappers tegenaan lopen en die ook beperkend zijn in vrijheid van beoefening van je vak. MUP heet dit. MUP. MUP. Ik dacht ook meupen, dat dus vind ik eigenlijk veel mooier. Dat heeft omdat dat klinkt, <laughs> klinkt als... Maar um, ja, die, die wetten die werken dus allemaal tegen ons. In plaats van dat het uh, het onderwijs, uh, wetenschap en de kunsten faciliteert. En dat zou natuurlijk moeten zijn. Politiek moet dienend zijn, niet leidend. Het is ook wel veelzeggend, vind ik. Ja, misschien ben ik een slecht voorbeeld, maar dat ik hier nog nooit van gehoord had, de MUP. Maar uh, wel, wel tijd inderdaad om daar dan eens heel erg goed naar te gaan kijken, ja. Was jij er bekend mee met de MUB? Ja, ja, helaas wel. Helaas ja. wel ja. Ja. We ik kijk nog één keer naar Annelies. Um, de levendige uitwisseling online moeten, moeten we vooral vasthouden, het lijkt me prachtig. Um, wij hebben uh, nog wat tijd, maar we hoeven de tijd zeer zeker niet vol te maken. Ik denk dat bij iedereen ook wel een beetje wat vermoeidheid gaat plaatsvinden. Uh, mede ook omdat het toch wel, ja, laat ik zeggen, apart is om uh, zowel hier live te zijn als uh, online, uh, allerlei mensen te weten. En wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat u daar allemaal bij bent geweest. Dus ik wil eigenlijk uh, inderdaad naar een afronding gaan. En toen we dit uh, voorbespraken, Jelle en uh, Marieke en ik. toen uh, schetste Jelle zo'n beetje de horizon van wat de, wat de gespreksleider zou moeten doen. om zo'n avond als vanavond samen te vatten. Ik vrees dat mij dat toch niet echt gaat lukken, Jelle. Uh, het. Uh, het is een weerbarstig en lastig onderwerp, uh, hè, schurende vrijheden, uh, want als iemand aan mij uh, vraagt, heb jij in je onderwijs, en dan bedoel ik puur mee op inhoud, um, wel eens het gevoel gehad dat je als het ware gecensureerd werd, dus als je bijvoorbeeld een seminar aanbood, dan moet het antwoord zijn nee, ik heb uh, altijd uh, die onderwerpen, met studenten gedeeld waarvan ik vind, en dan kun je natuurlijk nog de discussie stellen waarom ik dat vind, maar waarvan ik vind dat het belangrijk is om ze te bespreken, um, in de hoop inderdaad, en dat is mijn enige doel geweest, kritische betrokken burgers uiteindelijk he, af te leveren, maar niet zo van jij mag alleen nog maar nu over, ik noem maar wat, Picasso onderwijs geven. Ik bedoel zo, dat zou bijna het, de karikaturale tegenoverstelling zijn, maar wat je wel merkt is dat de de protocollen en de regels en de formats dermate dwingend zijn... dat de, de spelruimte die je hebt binnen je eigen vakgebied wel steeds kleiner wordt. Bijvoorbeeld, daar doet zich iets voor, iets, iets urgents, iets... Er gebeurt iets in de maatschappij, in de wereld. Je wilde eigenlijk onmiddellijk met studenten iets mee doen. Dat kan niet, want het onderwijsprogramma van volgend jaar is ook al klaar en ingevuld. Misschien niet helemaal jouw onderwerp, maar toch wel uh, jij doet iets met hedendaags en dit en dat. Ja, dan kan je niet zomaar ineens zo'n zo seminar uit de lucht toveren. En dat kon voorheen wel. Daar was in dat opzicht ook meer vrijheid om ad hoc te reageren op wat de maatschappij uh, leverde. Um, het zou heel mooi zijn als dat weer zou kunnen, um, maar het, het hele begrip vrijheid uh, met die enorme spanwijte aan betekenissen die het heeft, misschien nog wel meer tegenwoordig ook door corona en alle maatregelen dan voorheen, is het langzamerhand zo sleets aan het raken. En terwijl het zo'n enorm belangrijk en waardevol begrip is. Vrijheid is natuurlijk iets wat we ons nooit moeten laten ontnemen. En Um, welk onderhoudswerk moet worden gepleegd. Ik denk, zoals Jelle eerder zei, onderhoud om uh, weer het vertrouwen te geven aan de mensen die uh, de kennis hebben, de inzichten hebben, de goede wil hebben om um, jongere generaties en trouwens ook wel ouderen te bedienen en, te, um, en, en wegen, wegen te wijzen, zover als dat, dat kan, vertrouwen. Jij noemde broederschap in het begin, Jelle. Um, broederschap, zusterschap, um, hoe dan ook, maar in ieder geval wel een van die drie belangrijke noties. Dat betekent dat je ook om elkaar geeft en dat je uiteindelijk ook je daarin niet uh, laat beperken in, in de vrijheid. Um, om met mensen uh, in interactie te gaan, om je te verstaan met elkaar, maar ook om daar weer vertrouwen te hebben. Ja, het klinkt misschien een beetje zalvend zo langzamerhand, maar het zijn wel hele wezenlijke dingen. En onderhoudswerk, misschien moeten we daar nog maar eens goed over nadenken, waar we dat precies moeten gaan plegen en, um, en wat we dan ook zelf natuurlijk kunnen doen. Dus ik wilde, zonder dat dit natuurlijk ook maar in de verste verte een conclusie is, we hier wel mee besluiten. Um, wat ik nog was vergeten te zeggen, maar dat is u inmiddels wel duidelijk, het is opgenomen. Het gaat uiteindelijk een deze dagen of misschien over een week op het YouTube kanaal terug te zien zijn, uh, de YouTube kanaal van de KNAW. Um, dus dan mocht, hè, mocht u dat willen, kunt u daar nog weer naar kijken. Zoals in het begin gezegd werd, het is, een van de, het is de eerste van vier bijeenkomsten. De tweede vindt plaats op 21 februari. Uh, No-go's, vrijheid, engagement en verantwoordelijkheid in kunst en wetenschap, met dan als sprekers Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht, en Ar Arnon Grunberg, schrijver en columnist. Um, de aanvang is ook weer om half acht en wij hopen natuurlijk dat we dan hier ook publiek mogen ontvangen. Dat de deelnemers ook inderdaad fysiek bij ons aanwezig zullen zijn. Maar u kunt daar ongetwijfeld alles gaan vinden op de website dadelijk. De versoepelingen komen eraan. Het schijnt echt te gaan gebeuren. We weer op naar het museum, het theater en de concerten. Uh, ik kan niet wachten werkelijk. Um, dus daar uh, dan hebben we ook in dat opzicht weer een mooie ervaring te delen ik wilde de, de uh, sprekers heel graag heel erg danken voor hun bijdrage, hun uh, meeslepende verhalen um, de techniek die Hoort en ziet u niet, maar ik wel. Ik hoor ze niet, maar ik zie ze wel. Uh, fantastisch werk geleverd. Annelies, uh, sowieso natuurlijk onze uh, steun en toeverlaat in de Academie van Kunsten. Jawel. In ieder geval grote dank aan, uh, aan iedereen. De bedoeling is dat na afloop van deze vier bijeenkomsten er een cahier komt, tekst, een brief. Dat wordt dan een brandbrief, denk ik. Um, die uh, de, de oogst en ook de evaluatie van wat we in die vier keer hebben willen doen, moet gaan uh, behelzen. Dus ik zou zeggen, als u nog goede ideeën heeft, uh, zet ze vooral even op, nou ja, ik, ben, ik durf het haast niet meer te zeggen, zet ze op de mail naar Annelies, maar hele goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. En dan uh, wil ik uh, uh, hier graag nu mee eindigen. En ik wens u nog allemaal een hele fijne avond verder. En dus uh, op naar het museum, op naar de concerten yes